Met een digitale meter kan je je eigen energieverbruik gaan monitoren. Maar het wordt pas echt interessant als je daar een energiebeheersysteem aan gaat koppelen. En om daar meer over te weten is onze expert Jordi er komen bij zitten. Jordi, vertel eens, een energiebeheersysteem, wat is dat juist? Wel, dat is eigenlijk een slimme toepassing die je inderdaad, zoals je zegt, gaat koppelen aan de digitale meter. En waarmee je je gas- en elektriciteitsverbruik in detail kunt gaan opvolgen. Uh, zo kan ik nu bijvoorbeeld op mijn smartphone checken hoe het gesteld is met mijn energieverbruik thuis. Uh, en als je die dingen weet, ja, dan kan je natuurlijk op zoek gaan naar manieren om je energiefactuur te gaan, uh, te gaan verlagen. Uh, een van zo'n systemen hebben we eens getest en dat is de HomeWizard. Dus dit is de P1 meter van Homewizard die eigenlijk het energieverbruik van de digitale meter gaat, gaat uitlezen. In feite is dat eigenlijk niets meer dan een, een kleine dongle die je eenvoudig kunt inpluggen in de digitale meter. Dus qua installatie heeft dat niet zoveel om handen. Je plugt het in in de digitale meter. Als dat gelukt is, dan zal de dongel uh, groen oplichten, dus dan weet je dat de installatie gelukt is en kun je eigenlijk aan de slag uh, met, de, met de app. Bijvoorbeeld je elektriciteitsverbruik kun je in real-time gaan raadplegen. Hier zie je dat we op dit moment 1800 watt aan het injecteren zijn. We hebben zonnepanelen, dus dat betekent dat we op dit moment stroom op het net aan het zetten zijn. Het gasverbruik kun je raadplegen, als ook het verbruik van individuele toestellen als je slimme stekkers hebt geïnstalleerd. Dus Hier hebben we bijvoorbeeld een elektrische fiets met een elektrische batterij. Als we die daarop aansluiten... En we maken in de app een uh, timertaak aan, waarin we zeggen van de fiets moet worden opgeladen uh, elke dag tussen 2 uur en 4 uur in de namiddag. Dan hoeven we daar niet meer naar om te kijken. Voor de wasmachine hebben we in de app een zonnetaak aangemaakt. Wat er eigenlijk op neerkomt, dat we hebben bepaald dat van zodra onze zonnepanelen een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op het net zetten dat de slimme stekker dan gaat aanschakelen en dat dus de, de wasmachine wordt aangezet dus wat we doen is de stekker manueel aanzetten we gaan het uh, juiste programma kiezen de wasmachine is volgeladen we doen hem dicht we duwen op start en daarna gaan we de stekker uitzetten. Op het moment dat er voldoende stroom op het net wordt gezet, zal de wasmachine automatisch uh, aanschakelen. Super interessant Jordi, maar heel belangrijk: hoeveel kosten die dingen eigenlijk? Wel, daar zit wel wat verschil op. Hè. Dus voor de homewizard. Uh, betaal je zo'n 30 euro voor de dongle alleen, neem je daar ook drie slimme stekkers bij, dan tel je zo'n 130 euro uh, neer. Uh, de basisversie van de app die is gratis. Wil je ook gebruik maken van meer geavanceerde functies, uh, dan moet je overschakelen naar de betalende versie en die kost je 1 euro per maand. Ik hoor je zeggen, drie stekkers, is dat eigenlijk voldoende? Op zich wel. Alles hangt natuurlijk af van welke apparaten jij hebt en welke apparaten je wilt gaan aansturen. Maar laat ons zeggen dat een doorsnee gezin uh, die zijn vaatwasser, wasmachine en uh, droogkast uh, wil aansturen, uh, ja, uh, voldoende heeft met, uh, met drie van zo'n stekkers. Tot zover de Home Wizard. De Nico, welke kostprijs uh, moet ik daarvoor neertellen? Die is iets duurder. Hè. Ja. Die heeft een richtprijs van, uh, van 350 euro voor de slimme hub en de uh, drie stekkers. Um, dus dat is toch al een, uh, daar tel je toch al iets meer voor neer uh, dan, uh, dan bij de home. Dat, dat is heel wat. Nu, je hebt twee systemen getest, ik neem aan dat er nog op de markt zijn. Er zijn inderdaad uh, nog veel andere systemen op de markt. Een, uh, een handig overzicht daarvan vind je trouwens terug op de website maakjemeterslim.be. Wil jij meer weten over energiebeheersystemen of over energiebesparen in het algemeen? Neem dan zeker een kijkje op onze website en dat kan via deze link.